Van Persie. Rock die shit. You got this. Top spits. één van de beste spitsen van de wereld. Hij gaat dat deze de niet missen. De zijn. Hij gaat de hoek in. Nou was kansloos, ja! Boom! Heel goed! Oké, okay, dit is Brian Ruiz. Je kan van hem verwachten dat hij hem erin schopt. Natuurlijk. En hij mist! En hij mist! En hij mist! Ja, hij mist! Oh jongens, jongens, jongens. Oké, okay, oké, okay, hij mist. Robben, je weet. Je weet het. Je weet het. Boom! Here we go. 2-1 voor Nederland. Oké, okay, wie staat er? Het is Snijdertje. Navas. Snijder tegen Navas. Snijder tegen Navas en hij scoort. Hij scoort natuurlijk. Natuurlijk zit hij erin. Fuck. Snijder, je bent een held. Wie staat er achter de bal? Kuitje. Doe het Kuitje. Natuurlijk. Natuurlijk. Oh, natuurlijk, Kuit scoort zo 101. zo 101ste in het land. Hij scoort hem, hij legt hem erin met zoveel zelfvertrouwen. Boom. Beter kan je hem niet nemen. 1 centimeter van de linkerpaal. En hij zit. En we staan nog steeds voor. En we staan nog steeds met één been in de motherfucking halve finale. Als hij deze pakt, als Krul deze pakt. Of als deze Costa Ricanen mist. Dan zijn we door naar de halve finale. Kom op, Krul. Kom op. Kama! maar. En hij neemt hem, en hij mist, en we zijn door, en natuurlijk zijn we door, en we zijn door naar de halve finale, en hij mist, en wat is het tegen? Ja, natuurlijk, Nederland, Nederland.